Oh, die zo hard! Ja! Yes, oh, zo gelukkig! gelukkig. Met de sportfoutjes die ik verzameld heb via de Albertijnap heb ik direct een sportles geboekt. Ik ga een nieuwe sport proeven samen met Bo Kramer. Nou kan Bo aardig rolstoel basketballen. Nou vraag ik me af of ze ook. Ik kan rolstoel tennis. Hoppa! ik kom je nooit bij! Ja? Yeah! Yes, goedemorgen, Bo. Goedemorgen. Hoe is het? Goed, met jou? Ja, lekker, lekker. We gaan niet helemaal uit jouw comfortzone, want... Jij doet natuurlijk rolstoel basketballen. Ik heb echt super goed voorbereid. Een echt gezond ontbijtje, omeletje, groentes, bla, bla, bla, ik ben helemaal ready. Ja, hoe, heb je, hoe heb jij je voorbereid? Nou, ik heb ook wel een goed ontbijt gehad moet ik zeggen. Ik, ja, ik ga altijd voor de overheid oots, helemaal wedstrijddagen, dus en dit is natuurlijk wel een wedstrijdje. Dus, Oké, okay. en waarom, waarom eet je dat, je een Ja, het is voor? een soort koude havermoutpap, het is heel voedzaam, zit veel eiwitten in en uh, veel koolhydraten. Uh, dus ja, dat uh, oh. daar heb ik nodig bij wedstrijden. Zeker! Ja. <laughs> Ik weet natuurlijk dus helemaal niks van rolstoeltennis af. En daarom hebben we hier Stefan. Hey, goedemorgen. goedemorgen. Hoi, hey, Bo. Hoi, hey, Bo. Eigenaar. Hey. Ik heb een aantal leuke oefeningen voor jullie bedacht. Hey, kijk hoe dicht bij jij blijft. Ja, ja. Even wel een beetje tempo, Rico. hè? Hup, rollen, rollen, rollen. rollen, rollen. omheen. En wie is als eerste terug? Nou, het was wel heel close. Stop, Rico. Yeah. Stop, stop, stop. Ah, het is gewoon net Formule 1. Is gewoon, je hebt een betere motor dan ik. Niemand. Kijk. Niet normaal, niet normaal. Hoppa, hoppa. Hé. Hey. Raak die pop, raak die pop. Ja, deze ook weer. Ja, oh, ja. Op. Sorry. Rico, Rico, Rico, Rico, Rico, Rico. Hé, hop, hop, hop. Ja, je gooit ja, je op voeten. Boom. Yes. boom. Niemand. Zet me nou niet onder druk. Onder druk word ik alleen maar beter. Ik voel me goed. Ik heb er vertrouwen in. Ik iets minder. Nee. Nee, het rijden gaat wel goed. Maar dat tennissen, dat is... Uh, maar ik ga wel winnen. We gaan een wedstrijdje doen. Degene die uiteindelijk wint, wint deze challenge. Let's go! Hop! En tennis terug, Goed zo. Klaar staan. Oh. Hop! Gaan oh. die maar pakken dan? Ja, heb jij die, Bo. Die is uit? Met helemaal niet. Oh, die is hard. Ja, uit! Okay. Uit! Uit! uit. uit. O, zo, gelukkig! Uit. Gelukkig! Fijne, ja. kijk Hoppa. is Hoppa! Kom er nooit bij! Ja! Ja! ja. O. ja. O. Oh. Wow. Zo, dit gaat zo slecht, hè? Ja, ja. Doei bo. Nee! Uit. Hij slaat uit! Oh, man, wat is dit lastig. Yes. Eh, bo, eh, jij hebt deze beker dubbel aan dwars was verdiend. Yes. Kijk eens, alsjeblieft. Jij was de beste van mij. Kijk, goed gedaan. netjes te luchten lucht. Als ik dat nou had geweten hè. Dan had ik ook nog iets beter mijn best gedaan. Dat is mooie prijs. Ja, dan, dan wel? Ja, dan wel. Alles zat tegen. De scheidsrechter zat tegen. En dat is eigenlijk het enige. Voor de rest ging het echt super lekker. Deze komt boven mijn bed. Dan kan ik er elke dag aan denken. Oh, yes. Hoe ja. Ja, je mij een pak rammel gaat. Ja. Ja. Volgende keer bij Proeven met Vroeven. Wow. Oh, oh, shit. Wil jij nou ook ervaren hoe het is om te tennissen? Ga dan naar proefdesport.nl. Gebruik deze vouchercode en boek je proefles.